Zeg eens Epic Games. Nee. Zeg Epic Games. Ik wil een reden. Omdat ik het zeg. Epic Games. <laughs> Yo, kijkers van mijn kanaal. Leuk je kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. Vandaag ben ik hier samen met Taco. We gaan vandaag een leuke praatvideo met jullie hebben. En waarom zit Taco hier? Ik heb geen idee. Omdat ik het gewoon te awkward vind om zelf tegen een veel scherm te praten. Let's go open <laughs> Oké. <Okay. laughs> Taco. <int> <laughs> Introduceer jezelf even, oké? Okay? Hallo, ik ben Taco. Ik speel Minecraft en Minecraft is leuk. Gamer moment hier. Um, ik wil vandaag even praten over. Um, een paar dingen. Als eerste, um, ik, waarom kan ik gewoon niet serieus doen? Vroeger was ik altijd zo van. een mm, serieuze knap. En nu, ben ik, nu kan ik gewoon niet meer serieus praten. Taco, vertel jij eens iets? Vertel je diepste geheim. Waarom zou ik? Omdat het content is. Oh my fucking god. Kaker vertelt het diepste geheim. Content. Stiekem ben ik een pro-Minecraft-speler. Wow. <laughs> maar dat verberg ik gewoon. Daarom, ben ik, maar daarom lijkt het alsof ik slecht ben. Heel dood. Eigenlijk ben je gewoon een, een god. Ja, eigenlijk ben ik gewoon Technoblade's neef. Wow. Shit. Wow. Wow. <laughs> Oké. Okay. Ik wil het vandaag hebben over twee dingen. Misschien drie dingen. Ah, als eerste, ik ga terug dagelijks uploaden. Sorry dat ik even niet dagelijks aan het uploaden was, maar mijn slaapritme was zo uit naar de dat ik om vijf uur opstond en dat ik gewoon zo moe nog was dat ik niet meer. Dat ik niet in staat was om toffe video's te maken. En nu ben ik terug op een normaler uur opgestaan en kan ik terug video's maken, want ik voel me nu weer. Oké. Okay. Dus, hallo. Gamers. Uh, <laughs> um, het volgende, waarover ik wil praten, is... Um, ik wil terug oude serie's oppakken. Waarom praat ik als een robot? Echt zo. Ik wil terug. Dan ben je ook. Serie's oppakken. Gamers. Oké, okay, hij had jumpboos. Hij had, ik had. <laughs> Hond. Laat <laughs> mij gewoon een potje Skywars spelen. Jij hebt veel helpen, maak jou zo. Oké, dus, waarover ik wil praten, is... Ik wil terug oude series terugbrengen. Is dat de laatste guide trouwens? Nee, dat is alles op de laatste guide. Je onderbreed jezelf will... echt gewoon Ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Help mij, Taco. Welke series wil ik terug brengen? Geen zin, roblee. Hoe is dat wegje dan? Hoe is dat dan? <laughs> oh shit, je bent eigenlijk fucking slim. Omdat dat gewoon de beste serie was. Oh shit! Dat is we we, we hebben een fan, we hebben een fan hero. Jij hebt helpen. Mm. Dus... Ja, ik wil er eens Prism terugbrengen en veel mensen gaan denken van Wow, cringe en bla bla bla, is het ook. En het is gewoon fucking tof. Ik wil met een beetje nieuwe ideeën doen. Ik heb nu een betere pc, dus ik kan nu heel kwalitatieve roleplay content terugbrengen. En we gaan het ook een klein beetje anders doen. Misschien is die, die cringe opzij eigenlijk altijd wel een beetje grappig aan de serie. Natuurlijk, ik ga niet voor de cringe mikken, maar ik ga het ook niet ontwijken. Dus als er een cringe moment is, dan is het gewoon cringe. En wat ik ook wil doen is... Ik wil alles. Je bent zo'n hond. En het lukt ook nog gewoon. Prison Roleplay komt terug. En het komt terug met minder scripted. Dus noemt het improviseren. En dat was ook het tofste aan het eerste seizoen. Dat iedereen gewoon een beetje aan het improviseren was. En dat was het, dat, dat was het gewoon. We deden van, oké, okay, kijk, jij bent een bent Prison Guard. Wat ga je eraan doen als, er daar, als je daar een lichaam vindt? En um, ga je iedereen bij elkaar roepen? Of ga je een verdachte halen? Bla bla. Dus die dingen, um, er komt iemand naartoe. Epies, hm? epic gamer moment. Ja, sowieso, er komt iemand naartoe trouwens, ik ben dood. Niet eens. Dus. Tenzij jij dat bent. Oh, wat de fu. Wat de fuck gewoon man? Ik heb een half hartje. Help. Ah. Run. Blijf, blijf rennen. Bitch, cut. Ik had geblokkeerd toen hij had <laughs> aan gemapt. Waarover waren we bezig? Ah ja, Oké, <laughs> prissen. Okay, dus Prison komt terug en het is minder script, het is gewoon meer improviseren. En um, het zal waarschijnlijk niet zijn voor de eerste week. Um, want als ik er uiteindelijk aan ga beginnen, het, het zal gewoon waarschijnlijk begin augustus zijn dat ik het er toe ga beginnen. Dus ja. En waarom ga ik het doen? Ik wil dat meer content dan alleen maar streamer highlights en Watercroft. Dus dat. Um, wat ik ook terug wil brengen is uh, Kingdom War. Jullie Heel weinig mensen kennen die serie. Kingdom War was gewoon uh, een groep mensen die vechten. En dat ga ik terugbrengen. Dat wil ik terug doen op de laatste. Um, de laatste wil ik uh, die serie gaan terugbrengen? En. Um, ja. Dat. En ik nodig gewoon een paar. Nee, ik, ik nodig gewoon een YouTuber uit. En ik zeg van. Hey. Fix een, een groep mensen van je community. En die mensen die. Uh, ja. Dan gaan we gewoon. Tegen mijn groepje van de community. Fight gewoon. Tegen. Zijn groepje van de community. Met Zonhond. Ja. Dat, dat gaat gebeuren. Dat is waar ik over ga praten. Heb ik nu alles behandeld? Sorry, zo iemand zo goed. Weet ik, veel. ik heb helemaal niks verteld. Ik moet gewoon. Ik denk van waar je het over In Een sla samenvatting: Ik kan terug opnemen omdat ik niet meer een. Ochtend. Wat? Ik kan, niet, ik kan terug tof opnemen omdat ik niet meer mij slecht voel. En. Ik kan. Ik ga. T... Spelletjes spelen. Content! Nee. Dat is een goede samenvatting. Samenvatting. Ik ga spel spelen. En ik ga terug wat oude series oppakken. Jullie gaan het eigenlijk gewoon allemaal zien. Um, en ik neem 2 of 3 afleveringen op. En als jullie het niet tof vinden, dan. Heb stop ik vijf? ermee. Ja, nee, niet echt. Dan. Ik bloklutsch de half! Maar ik bloklutsch. Ja. Godverdomme. Waarom? Wat... Ik word gebeld! Zeg, stop! Wat ik ben aan de... Oké, okay. ik <laughs> <Okay. laughs> Ik was eigenlijk zo van. Ja, ik kan wel een serieuze video maken en ik heb ook gewoon vier keer geprobeerd om een serieuze video te maken, maar het lukte niet. <laughs> het lukte niet. Heel simpel, het lukte niet. Gamer moment, want ik heb strengt. Kijk, hij was gewoon in twee klap dobbel. Misschien wat hij ook geen atweet. Ik al... oh. zit heel ondergaan, zoek maar met de om boven. Uh, oh, waarom... hem, hij, heeft, hij heeft acht hartjes. En 4 HP. 4 grafjes 8, yes. 8 hp Jamboost! <laughs> Wat heeft geen 8 hp? Wat ben je een leuke naar? Net wel, nu, nu heeft hij een 10. <laughs> nu rekt hij mij. Uh... <sharp> yep. Hopelijk vonden jullie deze... Okay. Vond deze video leuk. Laat zeker even een like achter. Uh, ik ben moe. Uh, ja. was waarschijnlijk heel koud. Je hebt er waarschijnlijk geen tening over staan. Maar boeien, er komt. Content. Doei. <laughs> Content. Whoa.